Hey, kijk van Jim Buddy, Wij gaan vandaag de heads-up-challenge doen. Houdt... Met hij daar. Met hij? Ja, met, met hij. Ik ben, ik ben de broer van, van hem daar. En hij is echt... Ik ben een pro in dit spel, jongen. Ik heb het al 600 keer gespeeld. Um, het houdt in dat je zeg maar jij hebt kastend... Zou het in, je ja, hebt categorieën en dan moet je zeg maar uitbeelden en dan moet ik het raden en dan moet je omhoog klikken als je het weet en omlaag. En ja, ja, ja dat. We gaan beginnen met dieren. Ja, jullie olifant. Daar ja, weet ik veel wat dat is. maar. Ja. Haagpaar. Nee, paard. je weet het wel. Blondpaar. Nee, oh my god, jongen. Dit is toch mijn ding? Is mijn. Uh... Haag. Nee, wat knip ik er altijd af bij de kappen? Pony. Ja. Pony. Ik rook niet onder pony. <tie> oh. <tie> oh ja, wacht, wacht, wacht. Wat altijd wat op het strand ligt. Um, um... Naast de studie, zeg maar. De ene pak dan? Ja! Jezus! <siegelen> Jezus! Nee joh! Oh, oh, my god. oh my god! Geld! Geld! geld, geld, geld en met en met, dan, dan met zand! Money dan! <siegelen> nee joh! Nee! Cent dollar joh! Wat? Een Cent dollar! Ik <siegelen> ken het niet eens! <siegelen> Dat wij dan wel! <siegelen> ja! We moeten toch uitbeelden? Je hebt yes één! Oké, okay, ik heb er één! Eh Eh, Thijsens! Fout! Het gaat fout jongens! Eh, uh, ehm! Um. Zo, een, het is, is zo'n ding wat doet. En oh, wij? Nee, nee heel vervelend. Nee, is meer. Nee. En het zit altijd in je huis, op je eten en zo. Eh, uh, meer? Nee. Het is het, het, het dit dit vleugos, vleugos, vleugos. een... Het heeft vleugels, het vleugels. Een Ja. Oh, en een onder of naar boven. boven? Nee, het was nee. een hond. Uh, een, uh, een, piek. een, een... Een vlieg? Nee. Pikaan. Struisvogel. Nee, ehm... Nee. <laughs> <Nee>, uh, oh. <laughs> het is een... Het is uh, zo'n... Nee. Ja. Het het heeft van die mooie vleugels met allemaal van die kleurtjes. Nee, van die kleurtjes. En het zit vaak op bloemen en zo. Vindig. Ja. Kijk. Kijk ook niet. Oh ja. Het is zo een. Oh, Nee. Nee, nee, ik wees heb wees. Een lek wel. Ja, er echt wel. Drie. drie of zo. Eén, twee. Ja, ik heb drie! hey Oh, eh. Uh, oh, het is zo'n ding, ding wat in het water met zo'n lang bek. En die kan je niet ook. kan je halen. Als je wil. Ja. Jeeeey! Ja. Oh, eh. Uh, die zitten op hout. Oh ja. Yeah. In Amerika iets juist. Bever. Nee, eet in hout. Eet een. een uh, nee, een. Uh, ja, zoals weeg. Nee. Oh. Ter. Wat? Ter? Termiten? Ter -te. Ja. Eh. En daar heb ik niks aan. Het zit in het VIP. <laughs> dan wat zei je dan? Ik zei ik zou echt wachten. Ik zei een mondril. Oké, jij hebt Hij Hij vier is laatste. Ja, ik ben de laatste. Tweede. Laat in de reacties weten wie jullie vinden dat heeft gewonnen, want wij zijn allemaal Ik we zijn gewoon slecht, ik ben goed. Ja, maar dan moet je juist niet op hem stemmen, daar moet je op mij stemmen. Nee, ik wijt. Op op tijd op mij, maar niet op hem. Oké. Doei. Like deze video. Abonneer, geef ons YouTube monies. Dan kunnen wij leuke dingen gaan doen. En de gift van deze maand is. <laughs> een kaars!